Ik ben hier vandaag met uh, Ton Diemond van KPMG. Hij is uh, verantwoordelijk voor het uh, Cybersecurity in de Boardroom. Ton, ik heb een vraag aan jou. Hoe is het uh, momenteel gesteld met Cybersecurity in de Boardroom? Met name, hoe kijkt men ernaar en hoe handelt men ernaar? Ja, um, nou, in ieder geval bedankt voor de introductie. Ik ben inderdaad verantwoordelijk voor Cyber in de Boardroom binnen Nederland en de media van KPMG. Um, wat zien wij op dit moment uh, in de Boardroom? Um, ik zie met name dat de boardroom steeds meer cyber als een security topic ziet op hun agenda. Dus ik zie dat ze steeds meer interesse erin tonen in het onderwerp. Ik zie ook dat ze er steeds meer naar handelen. Um, wat ik ook zie is dat er nog steeds wel een bepaalde uh, ja, een onders onderschatting is van wat nou het cyberrisico daadwerkelijk uh, als impact kan hebben op hun organisatie en op hun bedrijfsprocessen. En wij, ik probeer met name dat uh, goed over te brengen, dus we proberen echt een goede awareness bij de board te creëren door een duidelijk te maken van wat nou de impact kan zijn op hun bedrijfsprocessen en op hun organisatie. En ik moet zeggen dat uh, de, de, de oefeningen die ik doe met de board uh, en de sessies die ik met de board heb, daar uh, ja, een goede bijdrage bij uh, leveren. Ton, je had het over een uh, onderschatting. Um, waar komt die vandaan, denk je? Of hoe is die ontstaan, die onderschatting in de boardroom? Um, ik denk dat die onderschatting vandaan uh, komt van het feit dat ze denken dat uh, cybersecurity nog een heel erg IT-probleem is. En dat dat een beetje ver van hun bedshow is en dat dat uh, niks met business te maken heeft. Um, ik vind dat juist andersom. Ik vind juist dat de IT is supportive aan de bedrijfsprocessen tegenwoordig. Hè? We zijn zodanig geautomatiseerd en we hebben alle online uh, faciliteiten en alle bedrijfsprocessen zijn wel geënt op het feit dat IT moet draaien um, en ze vinden eigenlijk IT vinden ze een beetje lastig moeilijk complex begrijpen dat niet helemaal maar wat wij proberen te doen en wat ik met name probeer te doen is het bewust maken dat IT juist een geïntegreerd onderdeel is van hun bedrijfsproces en dat ze moeten snappen een, ja, een, een hack op een systeem of een, een, een datalek, wel degelijk impact op hun business kan zijn. En uh, Worden er wel eens vragen gesteld vanuit de board van stel dat ik een hack heb of een bepaalde ransomware of mm -hmm. een cryptolocker, wat kost mij dat dan? Zijn ja, dat reële denk, vragen die gesteld worden? Dat, uh, als je geluk hebt worden de vragen überhaupt gesteld. Uh, ik probeer ook altijd de, de board mensen te kietelen om dat soort vragen te stellen. Echt hele simpele vragen van wat doen wij nou aan cybersecurity, doen we voldoende, zijn we mature genoeg, moeten we meer investeren en dat soort zaken. En veelal, met name vanuit een business perspectief, komt de vraag van, ja, wat is dan die impact? En een van de hele tricky onderdelen in cybersecurity is het kwantificeren van cyberrisico's. En ik vind dat je daar eigenlijk niet een hele wetenschappelijke studie van moet maken. Je moet eigenlijk de, de, de niet-financial risico's, zoals ik dat dan benoem... He, dat je bijvoorbeeld als je in een financial zit, dat je van een DNB of van de regulator een, een, een, een nare brief kunt krijgen. Uh, dat heeft een bepaalde impact. He, maar hoe ga ik dat nou kwantificeren? Ik probeer dat dan een beetje te koppelen aan ja, hoe de organisaties hun financiële risico's inschatten. En daar probeer ik hen zeg maar, te helpen om daar een classificatie te brengen. Zodat de ernst van zo'n brief of een, een, een, een publicatie in het uh, lokale is misschien lang niet zo interessant dat je, als je een telegraaf op de voorpagina staat. Je hebt het over het kwantificeren van cyberrisico's. Natuurlijk, een uh, ontzettend hot topic, want uh, ja. we hebben daar allemaal uh, behoefte aan, maar het is heel lastig. Uh, hoe kijk jij daarnaar en hoe adviseer jij daar bedrijven in? Mm -hmm. Ja, het, is, uh, het kwantificeren is inderdaad een uh, heel hot topic. Uh, het is ook een hele complexe materie, hè, want als je kijkt naar andere risicodisciplines. Zoals credit en marketers zijn daar veel meer modellen en empirische materialen voor om dat door te rekenen. Voor cyberrisico's of operationele risico's is het al veel lastiger en wordt ook niet altijd gemeld. Natuurlijk zijn we blij met de wet op datalekken en, en organisaties die dat soort risico's veel meer aanleveren weliswaar en dat je anoniem uit die, uit die bronnen kunt putten. Dus je hebt wel een bepaalde inschatting wat het zou kunnen zijn. Maar dat geeft de board nog steeds niet het gevoel van, en wat is het dan de impact voor mij als organisatie. En wat wij daar proberen te doen, en wat ik probeer met name aan te reiken is, uh, probeer in, in value chains te denken, probeer in uh, risico's te denken die over de hele keten van de organisatie, van IT tot en met de businessprocessen, en probeer nu duidelijk te maken van, hey, als dat systeem gehackt wordt, wat zou dan de potentiële impact zijn, financieel gezien, ...op mij als organisatie, wat heb ik nodig aan mensen om het te herstellen... ...maar ook aan mijn potentiële verliezen of mijn klanten die ik kwijtraak... ...of misschien wel boetes die ik zou kunnen krijgen van een organisatie. Ton, je had het net over het feit dat het business continuity stuk in de board... ...dat daar wel aandacht voor is. Dat is natuurlijk een hele mooie relatie met cybersecurity. Ja, ja. Um, we hebben recentelijk onderzoek gedaan uh, waaruit blijkt dat uh, cyber steeds een belangrijke component wordt in de boardroom. Dat staat steeds vaker op de agenda. We zien eigenlijk ook een trend. Uh, en die trend is dat de boardroom zich steeds meer bewust is van dat de operationele risico's, de beschikbaarheid van systemen, eigenlijk een veel groter punt is. En voor ons en voor mij met name is dat juist een, een directe aanleiding vaak vanuit de cybersecurity totdat juist de beschikbaarheid van die systemen kan uh, beïnvloeden. Dus het feit dat zij op dat moment na gaan denken over de beschikbaarheid van hun systemen, maakt wel dat we een connectie kunnen maken van wat nou cybersecurity is. Dus ze kijken er eigenlijk wel naar, maar ja. op een andere manier. Ze gebruiken het woord cybersecurity niet, maar ze willen ja. dat de business doorgaat. Ja. Ja. Ja. En ja. Daar, dat moet je pakken denk ik als handvat om ze te faciliteren, om dat op een goede manier te begrijpen. Is dat, uh, begrijp ik dat goed? Klopt. En, en het cybersecurity stuk vinden ze vaak wel lastig, hè. Is vaak technisch. Maar wat ze wel heel goed begrijpen, hey, mijn uh, online winkel uh, sta, hey, werkt niet of mijn uh, pensioenportaal uh, werkt niet. En dat heeft impact op mij als, als organisatie. En, ik wil niet in de krant komen en ik wil dat mijn klanten bediend worden en we zitten steeds meer in een 24-uurs-economie. Mensen willen gewoon ook s'avonds dingen kunnen doen, wat ze overdag geen tijd voor hebben, want iedereen is hartstikke druk. Dus ja, dat soort dingen, in dat soort termen denkt een board veel meer de laatste tijd. Los van die uh, bewustwording in de, in de boardroom, wat zie jij nog meer daar gebeuren ten aanzien van cybersecurity? Um, nou, bewustwording is absoluut een heel belangrijk uh, stap, want anders kunnen we niet duidelijk maken wat, uh, wat er nu echt nodig is in de organisatie. Mij vallen twee dingen op. Eén uh, is dat ik uh, vaak zie in organisaties dat de governance, hoe je met risk management omgaat in een organisatie en of cybersecurity daar een onderdeel van is. En wat ik daarbij vaak zie is dat er heel vaak meer uh, in, in de riskcommittees uh, de subject met de expert zitten, hè, de compliance officer, de risk officer en uh, de auditor. Maar wij willen juist dat een business daar plaats nemen, want het is een businessverantwoordelijkheid en dat is ook wat we juist over de bunnen proberen te krijgen. Uh, een ander punt wat mij opvalt is met name het rapportage. Uh, en dan denk ik met name in termen van dashboarding en, en hoe kan ik nou laten aan de, in de organisatie laten zien aan een board wat er concreet gebeurt op het vlak van de uh, bedreigingen die op ons afkomen, vooral intern als extern. Wat zijn de trends die wij zien? Wat zijn de programma's? Wat zijn onze strategie? Uh, hoe gaan we die dingen oplossen in de organisatie? Wat zijn de belangrijke bevindingen van audit? En uh, tackelen we dat op een juiste manier? Zorgen we dat we de root causes uh, analyseren? Dus met name het proberen te visualiseren, want het woord houdt van plaatjes. Uh, het visualiseren van voortgang, status. Uh, mate van volwassenheid, hoe gaan wij met uh, risico's om, hoe gaan wij met uh, awareness van onze mensen om, uh, uh, zorgen we voor voldoende training van mensen, uh, en, en wat is nou echt, wat zijn nou echt de core elementen, hè? dus wat zijn gewoon nou niet uh, de nitty-gritty van de firewall heeft uh, 10.000 hits uh, geblokkeerd, daar koop je zo'n ding voor, maar wat zijn nou echt de concrete dingen die we kunnen aantonen zodat de business voelt van hé, hey, dit zou potentieel, mijn bedrijfsproces of mijn business kunnen verstoren. Dat vind ik heel belangrijk. Tom, helder uh, wat je vertelt. Uh, zou jij uh, ons allen uh, in informatiebeveiligingsland en in de business uh, mee kunnen geven hoe we de board beter kunnen betrekken bij cybersecurity en kunnen triggeren daar op een juiste manier naar te handelen? Hoe, hoe, wat zou je ons adviseren met z'n allen? Oké, okay, er zijn een paar dingen die ik uh, daarbij zou adviseren. Uh, we hebben het al over bewustwording gehad. Uh, wat ik daarbij belangrijk vind, is niet alleen maar dat je een registratie en een praatje houdt, maar dat je ze ook meeneemt in crisisoefeningen. Maar ook laat aantonen dat je bijvoorbeeld uh, ethical hacks uitvoert, dat je echt laat zien van, hé, hey, ze kunnen snel binnen zijn en hoe zijn wij als organisatie, hoe snel kunnen wij daarop reageren. Uh, tweede is dat je zorgt dat toch wel de governance van je riskcommittees en de organisatie, dat dat duidelijk door de business gevoerd wordt en niet door uh, specialisten. Alleen, je moet de mensen aan tafel hebben die de keuzes kunnen maken, die de pijn voelen, maar ook zich bewust zijn wat de impact op het bedrijfsproces kan zijn. En als derde vind ik toch wel de vertaling inderdaad van, wat doen wij uiteindelijk uh, in de techniek, in de IT, in onze processen, Um, en dat je dat kunt visualiseren en op, een, op de juiste elementen die voor het boord van belang zijn, kan rapporteren, maar ook kan laten zien, zodat ze ook het gevoel hebben van, hé, hey, dit gaat goed, of hé, hey, men vraagt aandacht voor een bepaald punt, of vraagt support vanuit het boord om de volgende stappen te kunnen maken. En dat vind ik uh, wel eigenlijk ook de drie uh, basispunten die uh, wij en ik met de name vanuit een cyber in de boardroom perspectief uh, willen benadrukken. Tom Diemond, verantwoordelijk voor cyber in de boardroom bij KPMG, Zeer bedankt dat je hier was. Oké, okay, dankjewel Dennis.